Wij hadden eerst uh, vanaf 1997 de normale, reguliere, gangbare kippen. Later zijn wij gaan kijken hoe kunnen wij ons met die kleine aantal kippen die we hebben, met de, de kringloop, de boerderij, met de akkerbouw en de kippen, toch onderscheiden. En dat is onze Oranjoen uiteindelijk geworden. Ik ben uh, Johan Leenders. Ik heb een uh, akkerbouw- en uh, kippenboerderij. Onze kip heet Oranjoen omdat wij de reststromen van de akkerbouw weer willen voeren aan de kip. En dat doen we onder andere met de wortels en de rode bieten. En daar krijgt de kip zijn kleur van en dus ook gelijk zijn naam van. We hebben daar een partner in in de slachterij en vervolgens doen we dat via de korte keten. Brengen We dat naar uh, Grutto, HelloFresh, uh, Crisp, uh, Boerschappen uh, en Ciclions. En Dat doen we zelf. Er gaat niks van die kip gaat weer naar het buitenland. Alle delen, dus als je nou de filet hebt, of als je de dijen hebt, of de vleugeltjes, of zelfs het karkas, daar maken we dan weer soep van. Alles wordt door hun gebruikt. Er wordt niks verspeeld en daarom kunnen we dus ook samen een hele mooie kip neerzetten. En ja, daarom vonden wij het nodig om jezelf te onderscheiden. Om toegevoegde waarde te gaan leveren voor die lokale markt. En daarin ja, die korte keten op te zoeken en zelf een beetje regie te nemen over je, over je kip. Kijk, en dit wil je horen, hè? heel rustig getokkeld. Terwijl er hier nu gewoon een paar duizend kippen hier naast ons staan. En dus het is kerngezond hè? Ze fladderen erover, ze rennen, ze doen van alles. Nee, dus er gebeurt altijd wel iets ergens. Toen wij begonnen met de kip, is er echt enorm veel veranderd voor het dierenwelzijn. In 1997 hadden wij nog een kip die wilde eten, slapen en zitten. En nu hebben we een kip die vanuit zichzelf wil rennen, fladderen, van alles wil doen. Veel langzamer groeit, veel langer leeft ook nog. We hebben de stal, we hebben daglicht erin, zonnepanelen. We hebben een overdekte uitloop gemaakt waar ze ook in de winter tijdens vogelriep nog kunnen komen. Ik heb nu weer dat we maaistooi in de stal. Ik heb uh, luzerne ruiven in de stal gezet. Ik heb pompoenen die ik ze geef en ik heb pikblokken. Ik heb van alles nog wat voor ze om, om gewoon lekker kip te kunnen zijn hier. En voor mij vind ik het leuk, want ik, ik hou van kippen. Dus ik vind het mooi om te zien dat die kip nu veel meer kip is dan vroeger. Het is veel werk, je moet daar als boer zijn ineens marketeer voor worden, je moet er verkoper voor worden, je moet er allerlei andere dingen voor gaan doen. Zelf die kanalen gaan zoeken met de supermarkten of die online slagers of waar dan ook. En dat is leuk als het je ligt, maar veel werk. We hebben een kip die er anders uitziet. Hij is duurzamer doordat wij dierenwelzijn doen, energie neutraal zijn, geen soja, dat soort dingen allemaal. Dus ja mensen worden er hartstikke enthousiast van.